Bewegen is belangrijk. En nu we meer thuiswerken, zie dat er makkelijk bij in. Hardlopen is voor mij een heerlijke manier om gezond te blijven, een frisse neus te halen en mijn hoofd leeg te maken na een werkdag. Ik ben Barbara en ik werk bij MoveinMe als privacy officer. Ik ben aan het trainen voor de Zevenheuvelenloop en krijg erbij begeleiding vanuit MoveinMe Fit. Dat is het vitaliteitsprogramma van MoveinMe. In het programma wordt aandacht besteed aan het verbeteren van je vitaliteit tijdens en na het werk. Bijvoorbeeld door bewegen te stimuleren. In mijn geval maak ik gebruik van de mogelijkheid om deel te nemen aan het online coachingstraject van de DH Fit. Iedere woensdagavond loop ik daarnaast samen met collega's onder begeleiding van een trainer. Het is een ontzettend leuke groep met een fijne trainer die ervoor zorgt dat ieder op zijn eigen niveau aan de slag kan. We hebben de afspraak dat we tijdens de trainingen niet praten over werk. Zo is het dus echt een fijn ontspanningsmoment. Nu train ik voor de heuvelloop die ik voor de vierde keer ga lopen. Mijn doel is om iedere keer een betere tijd neer te zetten. Het vitaliteitsprogramma van Moveemma Fit helpt mij hierbij. De trainingen zijn een fijne stok achter de deur en motiveren me om het uiterste uit mezelf te halen. Ik ben nog nooit zo fit geweest als nu. Op naar de Zevenheuvelenloop. En daarna een volgend doel. Misschien wel een halve marathon. Want ik sta nooit stil.